Hallo en welkom bij Pols Model Train Stuff. Ik heb vandaag een, een Lilliput. De uh, 2441 serie. Um, het is een uh, NS6400. 6401 is zijn originele nummer, maar iemand heeft er op een best nette manier 6411 van gemaakt. En deze locomotief heeft een aantal problemen. Uh, ik heb hem gekocht met het probleem dat een van de motoren niet werkte. Uh, maar het nalopen van alles ben ik er ook achter gekomen dat de verlichting aan één kant niet goed werkt. Aan de motor is het probleem dat. Uh, Eén van de twee motoren heeft een ge gebroken stukje plastic. Wat de contacten op de uh, koolborstels houdt. Ik zeg twee motoren, dat is ook een beetje het unieke aan dit model. Deze Lilliput heeft twee motoren op elk uh, stel. 1. Kijk, En hier is het gebroken stukje plastic wat je er dus uit kunt halen. En daardoor maakt hij soms geen contact op de koolborstels en dan rijdt hij niet. Om alles na te lopen heb ik even hier draden opgesoldeerd zodat ik makkelijk kan testen wat er uh, gebeurt. Die draden zitten eigenlijk op de plek uh, van de contacten van t, uh, de wielen. Um, nou, die koolborstel repareren, dat is een uh, uh, fluitje van een de cent, denk ik. Want ik denk met een druppeltje lijm hier op het plastic, zodat hij uh, niet meer losschiet. Uh, en eventueel ook dat hij vast zit aan, aan de motor zelf, dan uh, zou dat probleem opgelost zijn. Ik zie wel dat mijn lijmvies is. En deze. Dit model is een heel oud model. Het uh, uh, uh, is de, de, de jubileum-editie. Het is de eerste versie. Uh, oh, kijk daar is de lijm al. En uh, dit model heeft in plaats van één motor met een. Uh, uh, met een. Een, een, een, een, uh, een as. Een. Uh, heeft hij twee motoren op elk van de, uh, van de wielen 1. Uh, hierdoor rijdt hij waarschijnlijk best goed analoog. Digitaal schijnt het een groot probleem te zijn om hier iets mee te kunnen. Zo. De korbelstel aansluiting niet aan de printplaat monteren, maar aan de motor. Daar, en nummer 2. Ik moet dit even een beetje buiten beeld doen. Komt nogal nauw, merk ik. Dit model is berucht. Omdat als een van de motoren net iets op een andere snelheid loopt dan de andere, dan ontspoort deze continu. Een van de motoren liep compleet niet. Dus deze zal niet fijn gereden hebben. Een van de motoren loopt nu nog steeds af en toe niet. Dat komt omdat de uh, plastic uh, houders voor de koolborstel, die echt goed tegen elkaar zitten. Dus ik ga even een wasknijper zoeken. Zo, de wasknijper zit erop, die knijpt precies de onderdelen op zijn plek en de motor werkt nu ook gewoon De verlichting. Hij loopt wat moeilijk. Maar de verlichting aan deze kant waar de wasknijper zit werkt goed. Aan de andere kant doet hij helemaal niets. En hier binnenin zit. Hier zitten twee lampen. En hier binnenin zit een lichtgeleider. Twee lichtgeleiders over elkaar heen. Eentje voor de witte lampen. Je hebt de voorkant. En eentje voor de rode lampen, de twee. En aan de achterkant is het hetzelfde. De witte lichten, drie stuks. En twee voor de rode. Met een uh, redelijk ingenieuze uh, lichtgeleider. Uh, ik hoop dat dat te zien is. Die, uh, lampen worden, die, die lichtgeleiders worden, worden uh, van kleur voorzien. Door middel van uh, een redelijk oude... Uh, uh, lampen, uh, ik weet niet meer de Nederlandse naam daarvoor. Ze uh, geven in ieder geval een redelijk oranje licht. Dus uh, doordat de lichtfilter, of de lichtgeleider naar de uh, rode lampen, dat is een rode lichtgeleider. En deze geven al een vrij rood, uh, oranje licht, ziet die rode lamp er goed uit. De witte lamp daar, uh, krijgt een heel warm licht. Omdat. Uh, als ik hier nu leds voor zou willen gebruiken. En daar zit ik echt over te twijfelen of ik dat zou willen. Dan uh, zou dat dus ook hele warme leds moeten zijn. Of ik zou een rode en een uh, witte led in uh, willen doen. Uh, maar dan zit ik met uh, een boel weerstanden. En uh, ik denk dat dat best een lastige klus zal zijn. Om dat hier nog ergens weg te werken. Dus ik ga eerst de uh, heleboel laten drogen dat de motor goed werkt. En uh, in een uh, vervolgaflevering ga kijken uh, wat ik hiermee ga doen. Analoog, digitaal, uh, lampen, uh, uh, hoe ik de lampen ga doen. Of ik hier misschien vervangende lampen van heb of kan vinden waardoor ze kapot zijn. Ik vind het verder wel een mooi model. Hij schijnt niet helemaal accuraat te zijn, maar dat is wel vaker <tie> met... Uh, met deze modellen oh en een heel groot probleem is je hier een decoder in willen stoppen succes er is geen ruimte Dus daarvoor moet je een stuk van het uh, van het gewicht uh, af zien te vrezen en hij is totaal niet voorbereid dus de kans <coughs> pardon de kans dat het gaat gebeuren is vrij klein bedankt voor het kijken het is een korte dit keer